Henk Jansen, adjunct-directeur publieke gezondheid bij de GGD Limburg-Noord. Jos leren kennen in mijn rol als voorzitter van de stuurgroep rondom het Corona Hotel. En voor mij is het altijd zo cruciaal, zou je zo'n man morgen in je eigen organisatie willen hebben. Jos is enorm betrouwbaar. Betrouwbaar wat hij zegt, daar komt hij na. Aan de andere kant, hij is daar ook onomwonden in. Hij gunt ook iedereen daar een leermoment in, is positief kritisch. Ik bespeur van de medewerkers die met hem gewerkt hebben, nou een prima voorman. Echt iemand die voor de troepen staat. Dus van alle kanten meer dan tevreden en dat geeft als voorzitter een hele luxe positie. We hadden dagelijks even overleg en de overleg was altijd maar heel kort. Henk we zijn op orde. Daar had ik ook vertrouwen, hoef ik niet te vragen. Als Jos zegt dat het in orde is, is het ook in orde. Dus, uh... Als wij, laten we niet hopen, toch weer in dezelfde situatie komen, dan is Jos zeker mijn man eh, om dit weer eh, samen met ons te realiseren.